Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Ik doe alvast een duimpje omhoog. En veel plezier met kijken. Dus uh, uh, we gaan naar spontan op sluis. En het is even andere koep. Komt uh, dan, jullie Echt andere koep. Ja, maar je moet nog even vertellen wat we gaan doen. We gaan ouderen weer lopen. En Steven niet het niet heel erg leuk, want we gaan tien kilometer we te lopen zonder jou. En waar zijn we? Goh, maar die gaan maar 5 kilometer lopen, hè? Ja. Helaas. Maar het is wel een hele happening hier, verwaardingen. Dat is wel heel anders dan uh, in de sluis. Laten we het laten zien. We moeten gaan. We gaan nu lopen. We gaan nu lopen. Kijk maar. Ik wil helemaal niet. We moeten nog aftellen. We de feesttenten en zo. Oh, gaan we met z'n allen aftellen? Kunnen jullie tellen? Nee, daar houdt het op. Ja, tellen. Nee, ik ga niet tellen. Ik ga tellen. zal navigeren uiteraard en Chris is de bek in de navigatie en, een en ik loop er gewoon achteraan dan weet ik wel dat ik krijg kom. in gedachten is ze bij ons nou dit is dus uh, zoals het in uh, Vlaanderen is maar sluis is het ietsjes anders als je dan 100 mensen hebt is het veel denk ik maar wel grappig. het is het anders. Splitsing met de 10 kilometer. En de 5 kilometer. Ik denk dat we de enige zijn die de 10 lopen. De Steef zijn de enige denk ik. Yeah. We zijn nu op het spannendste gedeelte van de route. Het donkere bos. Precies dat. Helemaal alleen. In ons upje. Maar goed, we hebben net wel. Christine is de baas, maar dat wisten yes. jullie al hè. We hebben net wel geknipt, dus we lopen nog goed. We zijn over de helft. We zijn over de helft, ook dat nog. Ik heb een heeft pijn in de voeten. Jammer. Tess heeft pijn in de voeten. Ik leef nog. Niet mijn ding, maar ik doe het braaf. Daar zijn we. De eerste dag zit erop. We hebben 10 kilometer gewandeld. Om en erbij. Hoeveel was het, Kim? Uh, ongeveer 9,5. 9,5 kilometer. Dus. Ook oh, goed. Was Kim? Kijk, mijn nee. Zo. Gaat dat kindjes? Kijk, dit is de route. Dus dat hebben we gelopen nu. Dat is best wel braaf. En het okay. was om precies te zijn 9,2 kilometer, want ik heb een, uh, iets meer, want ik heb een klein stukje niet uh, gedaan. 113 minuten en we liepen 4,8 kilometer per uur. Dat komt ook? Omdat oh, ja, we wel. in uh, hele groepen gelopen hebben. En die gingen niet zo snel. Van kleine kinderen die met 1 km per uur gingen. Zoiets, ja. Dus daarom was de gemiddelde snelheid wat lager. Maar nou, we hebben het overleefd. Dus nu gaat Kim nog twee ponies rijden. Tessa gaat naar bed en ik ga maar werken ofzo. En Chris ging cappuccino drinken. Ik ga vandaag rijden. En we hebben een weekendje in de vlog van ik ben geweest. Ik ben heel erg jammer en vandaag gaan we ook weer de avondvierdaagse doen. maar eerst een plekje denk vandaag is uh, even denken dinsdag en de tweede dag van de avond Ik moet wel zeggen dat mijn planning is moordend van s'ochtends vroeg tot s'avonds laat. En dat om even de avondvierdaagse er nog in te proppen. Maar goed, we doen het gewoon. Goed voor de beweging, goed voor de lijn. Dus uh, soms moet je ook iets anders doen dan alleen maar paardrijden. Oh, kijk wie we daar hebben. Daar hebben we Miss Pink. Hoe is die? Ja? Heb je er zin aan? Nou, vandaag gaan we maar uitstappen in de molen. Dan kunnen we in die tijd ons omkleden en de spullen opruimen. En door naar de avondvierdaagse. Dan moet je ook nog ergens slapen. Nou oh ja, ook wel een dingetje. Nou oh ja, we gaan even rijden, dus ik ga de camera even opzij leggen. Dag 2 van de avond weer, eigenlijk zo. Hoe ging het? Waar ben je? Daar. Tessa. Nou, ik heb best veel pijn in mijn woede, maar het gaat wel goed. Maar Ik heb van moeder gehoord dat het morgen het zwaarste is. En jij, Kim maar ging het wel beter dan gisteren. Ja, moet hem even vasthouden want anders lukt het niet ik zie Kim. Wel. ik maar morgen dan nou hou nou gewoon even vast Ja, je hebt het er gewoon gefilmd oh. en christine ik, ik leef nog dat is al positief <laughs> <laughs> uh, ik denk dat ik blaar 4 uh, en 5 vandaag opgelopen had gisteren had ik 1 en 2 dus vandaag 4 en 5 kan het wel keer schoen houden nee, okay. oh 3 en 4 sorry dus het is ook wel mij nou, gevuld dat ik Maar terug moet gaan, Christine zei toch zoet lekker nog lopen? Nee, zei ik. Nou, dan mag ik nu de dus blaar drie en vier. Ik zei nog, ik ben de baas, maar ja, ik luister niet. Zo gaat dat, dat maar goed. We gaan nu Kim en Chris even naar de meneesje brengen en dan uh, gaat Tess in bad en de bed, denk ik. En ik ga maar ik ga mijn voet eerst in bad doen voor de dag. Denk ik ook wel dat gaat doen, gaan we samen? gezellig, voetjes in bad. Vandaag gaan Bella even in de want ik weet het niet, het is een beetje moerig en het weer is ook heel erg warm, dus we gaan het vandaag lekker in de stapmode zetten. En Verona ook natuurlijk. En ze is vanmorgen op de geweest en ik ga straks de avond lopen. dagen slopen. En eigenlijk gaat zij een, een, een, een, zo even de avond vier dagen slopen samen met Verona in de stad Hey! woensdag en ik sta bij Bel bij de paddock uh, vandaag wat minder leuk iets net wel natuurlijk Tess gewoon die leuke dingetjes doet maar wij hadden op instagram een haataccount hebben we wel vaker op instagram haataccounts en wat mensen zich niet realiseren is dat de foto's en video's die wij maken van ons zijn daar zit intellectueel eigendom op dat betekent dat je zonder toestemming die foto's en video's helemaal niet mag gebruiken nou, we hebben ontzettend lieve accounts die niks anders doen dan onze foto's gebruiken voor hele lieve doeleinden. En daar hebben wij ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar op het moment dat een foto of video van ons misbruikt wordt, met als enige doel om vervelend te doen, haat te verspreiden, te discrimineren, vervelende opmerkingen te maken, foto's te wijzigen op een dusdanige manier dat ze gewoon niet meer kloppen en dat soort dingen. Ja, dat kan dus niet. Ik heb dat account, heb ik een, uh, een berichtje gestuurd dat ze tot de volgende ochtend hadden om, uh, om het eraf te halen. Nou, dat hebben ze wel gepubliceerd, maar niet gedaan. Dus dat betekent dat ze mijn berichtje zelf uh, wel gelezen hebben. Vervolgens een foto geplaatst en daarbij gezegd van joh, je zoekt het maar uit. Mag. Uh, we leven in een vrije wereld, maar dat staat mij dus ook vrij om daar iets aan te doen. Dus uh, via Instagram gerapporteerd account is ook weggehaald, maar uiteraard maak ik daar wel allemaal screenshots van en die gaan dus echt naar de politie. Dat betekent dat ik volgende week een afspraak met de politie heb en ook daadwerkelijk aangifte ga doen. Die aangifte doe ik om een aantal redenen. Uh, de hoofdreden is eigenlijk dat het voor mij zelf nog niet het grootste probleem van de wereld is want waarschijnlijk zitten er wat jongere mensen achter en die weten niet wat ze doen hoop ik, zowel dan is het nog erger maar ik vind het voor Kim en voor Tessa gewoon onacceptabel dat is één, twee wij doen heel veel moeite om video's en om foto's en andere dingen te publiceren dat kost veel tijd geld en moeite en dat betekent dus niet dat je die dingen gewoon mag gebruiken uh, zonder toestemming. Nou ja, goed, weet je, zoals ik zeg, we hebben ontzettend veel lieve fanaccounts en hebben we er echt geen bezwaar tegen dat daar iets mee gedaan wordt. Maar we hebben er wel bezwaar tegen als je daar misbruik van gaat maken. Hè? Zeker als je dat op een hatelijke manier doet. Dus dat vind ik niet nodig. Uh, wegens de privacywet mogen wij niet zelf bij Instagram gaan navragen wie dat dus is. Maar dat kan de politie wel. En ik vind nog een, nog een reden die ik echt heel erg belangrijk vind, is namelijk dat niet alleen ons dat overkomt, maar het overkomt dus ook anderen. Andere kinderen, eh, volwassenen, eh, meisjes, jongens, iedereen kan het overkomen. En het voelt gewoon niet fijn. Als je eenmaal volwassen bent heb je daar meestal wat minder last van. Maar zeker als je wat jonger bent, dan vind je dat dus echt niet tof. Dan kan je daar heel verdrietig van worden. En ik vind niet dat je dat iemand aan mag doen. Gewoon echt helemaal niet. Dus dat betekent dat ik wil dat degene die dat account aangemaakt heeft en ook niet op mijn verzoek gereageerd heeft om de boel er weer af te halen, uh, dat die te horen krijgt dat het dus niet mag. Er staat zelfs straf op van de, van de politie, of de politie is justitie eigenlijk. Voor te ver om hier een hele discussie te volgen. Ik weet wel vertellen dat ik een aantal jaren bij de politie gewerkt heb. Dus uh, heb ik er wel iets meer mee te maken gehad dan iemand anders misschien. En de politie is er dus voor iedereen. Die is er voor jou, die is er voor mij. En die is voor iedereen die onrecht aangedaan wordt. En dat is in wettelijke zin. Nou, je mag wettelijk gezien dus helemaal niet iemands foto's of video's kopiëren. Dat is gewoon verboden. Maar je mag ook niet aanzetten tot haat. Dat staat dus gewoon in de wet. Nou, pesten, dat is natuurlijk weer een ander dingetje. Wat is wel pesten, wat is niet pesten. Bedreiging is een ander dingetje in hoeverre voel je je bedreigd. Maar goed, dat zijn allemaal dingen waar we dus wel echt iets aan mogen doen. Je hoeft het dus niet over je heen te laten komen. Dus als jij gepest wordt, of jij bedreigd wordt, of jouw, jouw foto of video of wat dan ook gewoon gebruikt wordt terwijl je dat niet wil, dan mag je daar dus gewoon iets aan doen. Je hoeft het niet alleen te rapporteren bij Instagram, en die heeft het heel netjes heel snel offline gehaald. Maar je kunt dus gewoon naar de politie. Daar is de politie dus gewoon voor. Wij betalen met z'n allen belasting om ervoor te zorgen dat dit soort dingen dus niet kunnen. Ik heb dus volgende week vrijdag een afspraak bij de politie. Ga ik ook daadwerkelijk aangifte doen van dit account. En mijn doel daarin is als het iemand is die heel jong is en niet weet wat hij doet. Dat de ouders op de hoogte gesteld worden. En als het iemand is die wat ouder is. Dat die er dus achter komt dat dit dus niet mag en dit dus ook echt niet kan. Nou, ik ben een moraalridder. dat weet ik zelf ook wel. Maar ik vind echt dat we met z'n allen in een wereld horen te leven waar je gewoon vrij en veilig en vrij kunt doen. Wat je leuk vindt, zonder dat je iemand anders daarmee kwetst of pijn doet of ja, dat die anders zich naar moet voelen. Dus dat is de reden dat ik volgende week vrijdag naar de politie ga. Mocht je daar uh, een aparte video over willen hebben... Dan kan ik aan de politie vragen of we dat mogen filmen. Op dit moment ga ik dat nog niet doen. want Misschien vinden jullie dat helemaal niet interessant. Maar misschien voel jij je ook wel gewoon rottig of vervelend of naar. En vind je het wel fijn om te weten hoe zoiets in zijn werk gaat. En dan kunnen we daar vast wel een video over maken. Dus laat maar hieronder in de comments weten uh, of je dat zou willen. En dan kijken wij of we daar iets mee kunnen doen. Derde dag van de avond. derde dag, ja. Derde dag van de avond, vierdaagse. Vandaag is minder makkelijk. Hiervoor liepen we door uh, het natuurgebied. Nu lopen we dus echt serieus door Vlaaringen. En Chris laat briefjes zien. Boven je hoofd. Kijk dan. Dus we zijn nu al vier keer dat je denkt. Moeten we hier echt heen? Is dit de straat? Dus we lopen nu zeker een halve kilometer per uur minder. Alleen omdat we moeten zoeken waar we heen gaan. Dus deze is iets minder makkelijk. Maar... Vol goede moed, stappen wij door. We zitten op de helft van vandaag dan en nu is het plaktijd. De spiertjes, de spiertjes beginnen te, te begeven. De pijn begint voelbaar te worden. Gelukkig is er dan Christine en haar roze tape. Ja, mooi. En die uh, plakt het geheel. Christine is als het ware de beste plakkerd van het hele Kabouterdorp. Dus. Uh, dan kunnen we straks gewoon weer verder voor de volgende 5 kilometer. En dat was dag 3 van de avontuurdaagse. En die van eigenlijk een soort mee, uh, geloof ik hè, dames? Mm. Ja, een soort van. Met ja. Met het. Ja. ja, veel mee. Ja. Tess, Kim. Ja, een soort van. Ik vind jullie niet heel enthousiast. Jullie hebben wel enthousiast gelopen, ja. maar uh, ja. volgens mij is de puf ja. nu op of zo. <laughs> ja. Wat was dat voor een uh, turnbeweging? <laughs> Zo, dat zit er nog wel in. Ik wil het zeggen, dat gaat nog met Is maar <laughs> dus morgen, de laatste dag. Avond vier zo de vierde dag. En vandaag zijn we uitgebreid met Alice. En met Steve. Steve is ziek geweest, dus die kon de afgelopen drie dagen niet. En vandaag is de laatste dag. Zoals jullie zien, flinke tapejes overal daar. Tess getaped, Kim getaped, Chris gestaped. Daarom hebben we Chris bij ons? <laughs> en ze leest het dus uh, nou, kijken hoe het vandaag gaat. We zijn uh, in het laatste stukje, dus we zitten nu bij de 5 kilometer daarbij in. Ja, de avondvierdaagse zit erop en we zitten zoals gewoonlijk bij de Eclons! Hoe ging het? Goed. Ik heb nu ook geen last meer. Waar is je medaille? De auto. Handig. Hoe ging het? Ja, het ging heel goed. Volgend jaar 20? Ja. ja. Hebben ze hier niet. Jammer. Nijmegen wel. Ja. Ik kan niet alles bij jou. Onju? you? Het ging goed. Maar? Ik voel mijn spiertjes wel. Maar, maar, maar? Ik moet nog afgekringen voor de vierdaagse. dagen. 67. Hoe ging het? Nou, ja, weet je, wat ik heb gedaan. Ik geen het voor de Het is morgen weer. Nee. Ja. Nee? Zondag met mij. Ja. En hoeveel gaan jullie dan lopen? 57. Uh, Pas oh op wat je zegt, <laughs> Ik ga zondag wel mee, maar op mijn paard denk ik. Dat Lijkt me een stuk verstandig. Ja, ik ook. Nou, mijn pony. Die pony? Niet ja. lopen. Ja. Nee, jij? Nee, ik ga niet lopen. Ja. Ik heb vandaag voor het laatste Alfidase gelopen. En ik heb één mooie medaille. En die van mijn Moeder ook. Dan heb ik ook nog wat spulletjes van mijn vader gekregen. Een bekertje. Uh, en een boeket. ook nog heel lief, van mijn is van Fitch. Dus bij de uh, heb ik wat bloemetjes gekregen van mijn en, oh, mijn Moeder ook. En hoe moeder heeft van mijn vader ook nog een hele grote ja, prijs gewonnen. Rikki, zij die. Kom. Ja, ik ben er blij mee. Yeah. Leuk like dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duim omhoog als je hem leuk vond. En uh, tot abonneer, nog even. Ja, abonneer. En ja, tot, ja, tot de zin. volgende keer. Doei!